Mijn onderzoek gaat over angst voor het coronavirus. De afgelopen zes maanden hebben we een grote studie uitgevoerd bij 2000 mensen wereldwijd. De opvallendste bevindingen van ons onderzoek was, waren dat uh, mensen zich voornamelijk zorgen maakten over de gezondheid van hun geliefden en de economische gevolgen. Daarnaast maakten mensen zich ook in mindere mate zorgen over massahysterie, de maatschappelijke gevolgen het onbewuste het verspreiden van het virus en uh, het verliezen van de eigen baan. Een opvallende vinding was ook dat uh, in onze vrij jonge sample uh, maar 11% van onze samples zich zorgen maakten over de eigen gezondheid. We hopen dat deze resultaten zullen helpen om de psychosociale gevolgen van de huidige coronaviruspandemie en toekomstige pandemieën te beperken. In de volgende stappen van ons onderzoek gaan we verder uitzoeken wat de rol is van verschillende factoren, zoals persoonlijkheid, de lokale verspreiding van de besmettingen en het gebruik van media.